In deze opleiding overlopen de basics van mijn favoriet designprogramma, Sketch. Het is een van de beste programma's om digitale interfaces te ontwerpen voor mobile of web. We overlopen het interface, de nodige tools en tips en tricks die nodig zijn om een interface tot stand te brengen. Het is ideaal voor beginners of diegenen die nog met Illustrator of Photoshop werken. Het is hoog tijd om te switchen.